En ik klim me vast. Gewoon voor een zwart gat. Je kan niet verder. Weet je, loterig naar beneden. Je kan niet meer omhoog. Je bent totaal op. Ja. Nou, ik heb mijn vrouw nog gebeld. Mijn vrouw zei natuurlijk dat ik vol moest houden en dat ik vader was geworden enzovoort. En ik zeg tuurlijk, weet je wel, ik bel je over een half uur terug. Nou, ik hang op en ik verlies het bewustzijn. Omdat je totaal aan je einde van je krachten zit. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van de podcast Onbeperkt. Onbeperkt, eigenlijk is het leven ook onbeperkt. Dat proberen we steeds duidelijk te maken in deze podcast. Dat doe ik samen met Eva. Maar Eva zit gewoon met de telefoon te spelen. Omdat dat... dat is niet waar. hoe oh, wat dan? Nee, ik heb leuk nieuws. O, um, ken je de podcast Vink? Nee. Nou, dat is een podcast die eigenlijk podcasts. Uh, beoordeeld of raid. Een podcast over een podcast. Uh, ja, eigenlijk wow. wel, inderdaad. Zij zeggen, zie je door alle ja? podcasts uh, het bos niet meer. Smacht je naar goede luistertips. De redding is nabij. Vink is de podcastgids gids van Nederland. Nou, NPO Radio 1-presentator Milieu Brand, Vincent Bijlo en uh, Stan Putman, die bespreken eigenlijk... Iedere week allerlei podcasts zijn die niet zijn tegengekomen. Zijn niet nee, minste. zeker nee, niet. Nee, nee, nee. En uh, nou, het is een tijdje geleden, maar ik werd ineens getagd door Milou op Instagram in een story. En ik dacht: hé, wat is dit? Dus ik keek en ik reageerde: van, Goh, ik snapte het. Eerlijk. Ik kende de podcast Vink nee. namelijk ook niet. Ik zei: Goh, waarom tag je mij hierin? Toen zei ze zei: Oh, heb je nog niet geluisterd? Dan? dan moet je even luisteren. Dus ik dacht: Oh, ik ga even luisteren. Hebben we gewoon 13 sterren gekregen in die podcast Wacht van al, hun? 13 sterren, in welke gradatie werkt dit? Dan gaat het tot 100 of zo? Uh, werkt het? Ik moet heel even eerlijk zeggen dat ik niet weet, volgens mij tot 15 uit mijn hoofd. Oké. Okay, dus oh. we en we, we waren de nummer 1 van die week. Nummer één van die weekjes. Ja. Nou, hé. Hey, dus heb ik we hebben geweest. gewoon. even, Ik wilde dat even delen, maar ik wilde heel eventjes dit erbij houden. om even hun namen en alles goed top. op te noemen. Ja. Daarom zit ik even met mijn telefoon. Oh, wat lief. Dus gefeliciteerd met onze winst. Nou, even gefeliciteerd. winst of zo. Ja, ik was. Ja, woe. Ja, ik ja. was wel. Ik vond het wel vet. Jij vindt het wel vet? Ja. ja. ja toch? Ja, dat is niet verkeerd. Ja, ze zeiden. Nee, nee, kijk, de essentie is natuurlijk. Mooi worden erover. Het, dat het bij deze podcast uh, ergens over gaat, namelijk over mensen die geloven dat je niet de grenzen moet denken, maar in onbeperktheid. En dat Zeker. Dat zelf natuurlijk ook met alles wat jij al hebt meegemaakt in je leven, wat je hebt verteld, ook natuurlijk zelf wel uitgestraald. Maar dat proberen we ook met de gasten te doen die we krijgen. Zeker. Want onze gast die we nu hebben, die heeft geen tenen. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, om er gelijk even boom in te komen zo. Mooi, ja. mo ja, Mooi bruggetje. Hè? Prikkelende, <laughs> prikkelende brug inderdaad. Ja, want wie hebben we vandaag? Uh, we hebben vandaag een, uh, een bergbeklimmer voor ons, uh, die uh, de K2 heeft beklommen. Meerdere malen, ja. Om, ja, meerdere malen en daar uh, bijna een doodervaring uh, eigenlijk, uh, heeft gehad, uh, namelijk uh, meneer Van Rooyen. Wilco van Rooij, hartelijk welkom. Dankjewel. Wilfred ja, en we... Wilco, hoop dat dit goed gaat. Ja, met het donkeraar. Is... <laughs> ja. Wie is dat? <laughs> dat ben jij. <laughs> dat, ben <ik. laughs> dat is Wilfred. <laughs> Oké, okay, nee, nee, dat is goed. Heel duidelijk. Wilco, meer dan dat, hè? meer dan een K2. Je hebt ze allemaal gedaan, alle belangrijke jongens toch? Zeker. Nou, je bent nooit klaar op klimmen natuurlijk. Maar ja, ik heb wel wat geklommen. Ja. We komen trouwens in november uit met een film die heet 49 Summits. Dus nou ja, dan kun je een beetje bedenken. Wat, uh, wat voor uh, nou ja, hoeveelheden zeg maar, aan grote bergen we, uh, nou ja, wel hebben. Uh, Je spreekt hadden. gelijk over vuur. Ja, eigenlijk wel. Want ik doe dit soort dingen gelukkig niet alleen. Nee. Uh, en ik heb nou ja, in al die jaren natuurlijk ook wel uh, vaste uh, ja, zeg maar teammembers, maar één spreekt daar toch altijd wel, uh, springt altijd wel bovenuit de kast van de gevel. En dat is eigenlijk uh, waarin we ja, alle uh, ja, spannende avonturen wel mee, mee, mee hebben beleefd. Niet alles, maar uh, die uh, ja, da dankzij hem zit ik hier ook nog wel. Daar en heb je hij hem ook, even aan te uh, ja, en uh, ja, en dat geldt misschien ook een klein beetje. Dan de andere even inkomen, samen merk je dat? Ja, ja maar niet, uit, maar niet uit. Het komt goed. Een... Ja, ik, ja. Ja, ja. Ja, nee, ik maar, heb je, ook gewoon honderd vragen. Jij ook, volgens mij, maar dat is niet, niet erg. Dat nooit alleen en uh, dat ja, kun je, je ook niet alleen doen, toch? Nou ja, er zijn wel die zeggen dat ze het alleen doen, maar weet je, meestal zijn er ook andere mensen op de berg, dus in hoeverre doe je dingen dan alleen? Um, maar goed, soms ben je samen kruip je wel door het oog van de naald, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus um, je hebt een basiskamp op zo'n berg en daar, daar zeg maar, kom je elkaar tegen. Maar hoe je dan de berg op gaat, wanneer, uh, wanneer je overnacht op welke plekken of een bivak maakt, uh, ja, dat, dat zijn allemaal persoonlijke keuzes. Dus zo'n berg is natuurlijk mega groot. Dus je raakt ook zomaar heel, je bent heel snel alleen. Dus mensen denken wel eens, hè, als je dan de foto's van Mount Everest bijvoorbeeld voor je ziet en dan zie je wel eens van die kolonnes. Nou ja, dat, dat, dat zijn de excessen, zeg maar. En mm -hmm. um, nou ja, daar proberen wij niet uh, in terecht te komen. Een soort maar. file is het dan? Dat Al, klopt. Het, dus een beetje de, de, de dwaze weken of de dwaze ja. dagen bij Bijkorf ja. Zo lijkt het. dat ja. ja, nee, ook ook uh, ja, <laughs> ja, is echt druk, nee, heb je dat nog nooit gezien? er staat ja. echt, echt met rijen achter elkaar ja. gewoon. Nou ja, dat, dat, dat, ik heb daar net een, een stuk ook in de Volkskrant over geschreven, zeg maar. Dat is de vercommercialisering. Dat is de negatieve kant van ja. de spraak. Zeg maar. maar. ja, tegenwoordig is alles te kopen. Dus ook zeg maar dit soort uh, expedities. Maar dat is niet de tak van sport die wij dan uh, voor ogen staan, zeg maar. Waarbij je dus je wel je eigen beslissingen neemt, je eigen strategie. nou We klimmen zonder extra zuurstof, om maar een voorbeeld te noemen. Dus dat zijn uh, ja, net zoals je zeg maar, vroeger gewoon in de Alpen klom, Zo, uh, zo proberen we dan ook in de Himalaya te klimmen, zelfvoorzienend en ja. Nou ja, ook geheel uh, af te rekenen op je eigen nou ja, fouten of beslissingen die je neemt. Maar waar is deze hele passie ooit vandaan gekomen? Want kijk, ik kan fysiek dit al niet. Dat is allereerst. Dat nou, zou je ook... niet zeggen. Moet je niet zeggen. Oh, daar gaan Want we. Even, je zult het niet geloven. Er is, ik weet zijn naam even niet. Een of andere Rus. Het is echt bizar voor woorden. Maar die heeft ook geen benen. Echt ja? gewoon, nou ja, nog, nog, nog, korter, nog dan korter dan, je dan je ik ja. heb. En die heeft gewoon een top van de Manaslu. Dat is een 8000 gehaald. Wel met natuurlijk mensen eromheen. Maar goed. En hij heeft dan wel armen, denk ik. Hij heeft wel armen. Maar die ze dan mee. Ja, zo, precies. plaatsen, zeg maar. Maar het is echt uh, bizar voor woorden. Maar om me aan te geven als mensen zeggen, dat zou ik niet kunnen. Nou, ja, dat is altijd relatief. oké okay, dan Ondeperk, goed. Meteen, ja nee je hebt, gelijk, je hebt helemaal gelijk. Ja. je hebt helemaal gelijk. nou ja misschien dat ik het dan wel zou kunnen, <laughs> maar ik zou ja, het we, denk ik echt willen. dat, nou, is, precies. Is, dat, is, dat is een tweede. Ja. ik sta daar niet heel erg om te springen. maar waar is dat ooit bij jou vandaan gekomen ja, om... heel laagdrempelig. gewoon met mijn ouders uh, in de bergen en uh, mijn vader die werkte, nou, ja, zich drie slagen in de rond het hele jaar en had drie dagen of uh, drie dagen, drie weken vakantie en uh, nou, ja vakanties deden we altijd in de in de Alpen. dus uh, nou ja nou, was in Zwitserland en uh, ja ik als klein jongetje huppelde dan uh, met hem mee zeg maar mijn zusjes bleven op een gegeven moment heel nou ja rolbevestigend achter op de Alpenwijnen met mijn moeder en dan gingen wij een of ander topje doen maar allemaal heel onschuldig hoor ja. uh, hij hield van filmen dus hij stond toen zeg maar met zo'n Kodak 8 camera waar nog geen geluid <laughs> onder zat uh, te filmen en dan zat hij dat nou ja al die weken te monteren als we dan thuis waren en dan moest dan iedereen natuurlijk zien naast dat hele werk wat hij al deed een zaadje geplant of tenminste hij heeft eigenlijk een zaadje geplant ja ja, en weet je, het is gewoon heel tof. weet je Als je met je rugzakje gewoon op zo'n bergtopje aankomt. En ik zeg wel, als je staart in het dal, de verplichtingen... waar mensen allemaal op lopen te rennen en te vliegen... en ze weten van voren en achter niet meer waar ze leven. Mm -hmm. En je bent er eigenlijk letterlijk en figuurlijk bovenuit gestegen. En dan krijg je de rust over jezelf. En dan ook de relativeringsvermogen natuurlijk... dat je maar een, ja, een pluisje bent op deze planeet. Ook maar heel eventjes daar bent. En ja, die bergen liggen daar voor eeuwig. Ja, en dat doet iets met als, als, als mens zijnde. En als je dan toch die Natuur kan ja, trotseren en ja, die challenge kan aangaan. Ja, dat, dat is de dat is sky is de limit. Dan en dan, ja, yeah. dan voel je gewoon dat je leeft. Dat is. Uh dat geeft gewoon een adrenaline als je hebt, dat is ja, het je hebt Hoeveel bergen heb je beklommen? Ja, ik weet niet. Is er een soort van getal? Niet, nee, je houdt je het niet eens bij. Nee, nee, nee, nee, die... niet. Nee, nee, maar wat is ook een berg, weet je ik ik wel? Het klinkt ook een beetje blasé. ik tel ze niet. Het zijn elke keer weer inspanningen. Ja, toch? precies, die, dat bedoel die, ik. Zeker, ik tel natuurlijk wel de grote prestaties, weet je. Uh, maar ik zeg wel eens, je kunt het over de 8000 in Himalaya hebben. We hebben de 14, mm -hmm. meer zijn er niet, dat zijn de allerhoogste bergen van de wereld. Er is overigens nog nooit een Nederlander geweest die die alle 14 heeft beklommen. Internationaal natuurlijk wel, maar dat komt bij natuurlijk helemaal geen berg. Motiveert hebben. jou dat dan om dan te gaan doen? Nou, nah, dat is ook weer een afweging. Weet je, dat kan wel, maar ik ken ook wel of die jongens die zitten dan op een gegeven moment toch gescheiden in een flatje ergens, uh, weet je. Want ja, je moet daar gewoon heel veel commitment voor over hebben. En ja, de andere dingen vind ik ook gelukkig belangrijk. Dus ik heb ook een zoontje, weet je, ik heb ook een, een, een relatief normaal gezin. Dus in die zin... Uh, relatief. Relatief. <laughs> ja, alles is relatief <laughs> okay, toch? Is waar, Onbeperkt ja. relatief. <clears throat> ja. Maar goed. Um, ja, dus, dus, maar ik zeg wel eens een beklimming in de Alpen. Ja, daar hebben we ook uh, vaak genoeg een pak slaag gehad. Dat, dat je zegt van ja, het is een wonder dat we daaruit gekomen zijn. weet je Maar dat zoek je natuurlijk ook op. Um, en, maar en dat Al vind je er ook leuk dan aan? Op, nou ja, of, je, je, je, is dat wat dan je ook... gewoon interessant vindt, is natuurlijk gewoon een lijn te ontdekken op, op een berg. Hè? En, en dan bedoel ik niet de normaal route waar je gewoon uh, omhoog kan lopen. zeg maar uh, ja en, en, en daar lees je over en dan krijg je op een gegeven moment, ja, gaat dat leven? En als je voor het eerst dan onder zo'n berg staat en dan... Ja, dan maakt dat een enorme indruk. En, en als je dan met z'n tweeën hè, ben je allebei even bang. En denk, heb je allebei evenveel twijfels. En dan ga je er gewoon aan beginnen. Ja, en als dat maar je hoeft dan... het niet te doen hè, voor de duidelijkheid. Ja. Het, nee, het alternatief was bijvoorbeeld toen, hè, wat de maatschappij je toen een beetje opdronk, je moet studeren en zorgen voor later en dat soort dingen. Dat deed ik ook allemaal mee en dan zat ik in de schoolbanken. Maar ondertussen dacht ik, dit is helemaal niet wat ik wil. Nee. Nou, en als mm -hmm. ik dan in die Alpen was, dacht ik, wauw, dit is wat ik wil. Maar ja. iedereen zei natuurlijk, ja dat kan toch allemaal niet. En dan krijg je geen geld, mijn geld mee verdienen en noem alles maar op. Maar wij dachten alleen maar, ja jongens, uh, geld kan worden. Beetje, we willen gewoon le nu leven. En we hebben gewoon daardoor. Ja, van zin dus eigenlijk ben je ook heel egoïstisch. Zeker, iedereen ja. is heel egoïstisch, denk ik. Want uiteindelijk moet je natuurlijk voor je eigen leven, dat heeft ook met leiderschap te maken, je eigen keuzes bepalen. En, en dan kun je wel zeggen. Ja, ik ben heel sociaal. Ja, maar goed, als jij honger lijdt, dan wil ik nog wel zien van wie het brood af had. Mm. Dus ik uiteindelijk... heb je ook films over de laatste tijd waarin mensen inderdaad elkaar makkelijk bestrijden enzovoort. En de werkelijkheid heeft ook aangetoond dat mensen als ze voor zichzelf kunnen kiezen, altijd voor zichzelf kiezen, ja. toch? Ja, maar je moet Vaak ook eerst wel. overleven, hè. Je moet ook eerst zeggen wel, je moet eerst de zaakjes voor jezelf goed op orde hebben voordat je goed voor een ander kan zorgen. Ja. Dus dat wil ook zeggen dat als je succesvol bent, hopelijk ga je het dan ook delen om iemand anders in succes. Maar als als jij weer eens weggaat, dan zeg je tegen je vrouw en je zoontje: dit is leiderschap dat ik aan het tonen ben. Ik ga nu even mijn leiderschap tonen. Nou, dat heeft meer met zeg maar, die hoogste ladder hè, van, van, van Masloffen te maken. Hè, dat zelfontplooiing, dat, dat als je alles goed geregeld hebt... dan wil je op een gegeven moment ja, alles uit het leven halen. Mm. En natuurlijk is het altijd een afweging van... Uh, hoe ver hou ik rekening met met. Maar de grap is waarom de meeste mensen hun dromen niet verwezenlijken... is omdat ze denken dat dat van die anderen niet zou mogen of niet zou kunnen. Mm -hmm. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar jij hebt makkelijk praten. Ja, hoezo heb ik nou makkelijk praten? Ja, jij hebt ja. makkelijk praten. Ik, ik, kan, ik kan makkelijk praten, net maar, als jij. Hey, maar ik bedoel dat, dat mensen die, die misgunnen zichzelf zeg maar, de grootste dromen... die ze in hun leven waar zouden kunnen maken... als ze meer ballen zouden hebben. Kijk, het is natuurlijk nooit Zo. leuk om af te Ja, nemen. ik wilde... Net. Ik zou ook niet, ik, ik vind ook niet leuk om af te denken. Als je over na aan heb jij iets waarvan je dan nu denkt: oh, dit heb ik gelaten voor een ander? Ja, kijk nee. naar de uren die hij hier zit. Weet je wel, hij, hij, hij zou ook met zijn zoontje in de tuin kunnen spelen. Dat doe ik ook heel veel. Ja. ik ben elke voetbalwedstrijd erbij. Maar je zit meer uren, ben je met je passie, met je bevlogenheid. Nee, maar bezig. dat ben ik met je eens. Maar wat je ook zelf stelt, ik bedoel, je mag nooit een andere schuld geven van dingen die je zelf in je leven niet bereikt, natuurlijk. Dus daar moet je echt uh, voor waken. Want dat Zeker. leidt ook binnen je relaties of binnen je vriendschap ook weer tot vrevel tot En uiteindelijk ga je dat tot irritatie leiden. En kan dat ook helemaal de andere kant op gaan. Ja, maar, maar ik. ik belangrijk om te zeggen vind ik, is dat je als je echt van elkaar houdt, dat je elkaar de ruimte geeft om, om, nou ja, om te groeien, om te ontplooien enzovoort. En Wat ja. zie je vaak? Dat mensen een soort gouden koorconstructie om zichzelf heen bouwen, onbewust hè. En dat ze daardoor eigenlijk niet meer tot ontplooiing komen, omdat ze denken, ja nee maar ik kan toch niet, meer. mensen beperken me elkaar daarmee Absoluut. zeg je eigenlijk. Hey, nou heb je het weer, even. onbeperkt. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. zeker. Ja. Maar ik vraag me dan ook af, zeg maar, je begon natuurlijk al met Berkeley toen je nog geen partner had. En op jonge leeftijd al begonnen. Op een gegeven moment werd je verliefd en toen kreeg je een relatie. En een kind, is er dan een soort van verschil nog ontstaan in het gevoel voor en na dat je hun ontmoette? en het kind kreeg in het beklimmen van zo'n ja, berg? Omdat ja, daar ik, zoveel ik, risico's ik, aan zitten. Ja, maar die risico's die waren er altijd, weet je. En als ik geen kind had, was het niet zo dat ik een Adeline junkie was en, en, en maar zomaar uh, ja, allemaal dingen, onbe onbezonde dingen deed je. Maar bent. ga je nu dan wel met een ander gevoel die berg op? Uh, pff, een moeilijke vraag. Want je bent altijd super, weet je wel, voorbereid en je gaat er altijd vanuit dit overkomt mij niet. Een beetje vergelijkbaar. Ja, is er, in ga je stappen. daarvan uit dat het je niet ja. overkomt? Want het zijn echt ja. zo'n Als jij in de auto stap, ga je er ook vanuit dat je geen ongeluk krijgt. Ja, maar in de auto stappen is toch wel iets anders dan de bergen die jij bekend. 600 doden per jaar in Nederland. Mind you. Zeker, maar voor mijn gevoel zoek jij het meer op. Ja, maar dan heb je het. Je moet dingen bewust doen. Dus als jij bewust in die auto stapt, dan neem je het risico. Ik klim bewust en mm -hmm. dan kun je de risico's loslaten. Maar kijk, je klimt ook bewust wel een berg waar heel veel mensen gewoon niet levend van terugkomen. Ja, maar dan ben je gefocust op de, op de risico's, zeg maar. Ja. En dan ga je niet uit van de liefde die daaronder zit. Ja. He, dus als ik zeg eens, als je heel erg echt van iets houdt. Mm -hmm. Neem even je kind, dat is het meest makkelijke voorbeeld. Dan ben je mm -hmm. bereid om te sterven. Ja. Dat is met je passie ook een soort ook, van. Weet je? En, en nou, dit, is, dit is mijn vak. En, ja, weet je, ik, en het brengt mij zoveel. Mensen zeggen: We moeten eens kijken wat het allemaal gekost heeft. Dan gaat het over die tenen. Ik zeg joh als je, als je dan iets moet missen in het leven, laat het dan maar je tenen zijn. Maar. Afgezien van dat, je moet kijken wat het me opgebracht heeft. Maar... Het heeft me alles gebracht. maar wat heeft het je gebracht? Dan? Alles. Wat is alles dan? Wat houdt het in dan? Ongelooflijke, nou ja, als ik zo arrogant mag zijn, de inzichten die ik zelf, waar ik zelf heel, ja, heel veel mee kan. Uh, het is dus dan zoals... heb je het over die zelfontplooiing. Nou, de lessen die ik dus geleerd heb uh, in het leven. Weet je, het relativeren, uh, de, de, de dankbaarheid. Weet je, als ik morgen neerval, joh, ik heb echt een supermooi leven gehad. Ja. En als ik andere mensen. Maar de, de familie erbij. Want ik bedoel, Peter de Vries had brief achtergelaten voor zijn twee kinderen. En ja. zij namen ook ja. inderdaad in hun leven mee dat dit risico er is. Dat ja, dat niet ja. Zou kunnen overlijden. Zo sta je ook in het ja, leven. Zo staat jouw familie ja. ook in ja. het leven. Ja, ja, ik heb ook brieven thuis liggen. En een beetje ja. mijn begrafenis. Alles is. En dan zeggen mensen: Oeh, dat is ook eng om daarover te praten. Nee, joh, dat geeft juist energie, man. Om het met elkaar erover te hebben: van, Goh, hoe zou jij hè, herdacht willen worden, bijvoorbeeld? En wat vind je hmm. belangrijk in het leven? En als je dat dan belangrijk vindt, ga er dan ook naar leven. Terwijl ik wel eens denk, kijk je gaat met corona. Mensen en ik dacht oh shit, wat heb ik nou voor bloody job, weet je wel? Ja. Is dit belangrijk en lopen een soort cirkeltje rond. Laat ik laat ik echt waarde gaan creëren. Nou, en als je je op die manier bewust onbeperkt mooi woord hè, mm -hmm. leeft, ja joh, dan dan kun je die risico's loslaten, want we weten allemaal dat risico's zijn en we denken allemaal dat we honderd worden, worden we allemaal niet. En vervolgens vinden we het gek als we op een gegeven moment neervallen. En vaak nog van burn-out en dat soort risico's. En dat vinden we geen risico's hè? Want burn-out's en te veel eten en al, dat, al, al die flauwekul, <laughs> weet je. Dus dan zeggen mensen, dat vind ik grappig, Hoppig, zeggen mensen tegen jou, je neemt risico's. Terwijl ik dan naar hun, nou ja, hun, hun, hun, hun sociaal-emotionele systeem kijk, laat ik het zo even zeggen mm -hmm. en denk nou, wie neemt hier risico's? En heb je dan ook het gevoel dat jij 100% onbeperkt leeft? Ja, dat idee heb ik wel, ja. Maar eh, rekening houdend met natuurlijk, het is niet zo dat ik, ik bedoel, ik ben ook heel, dat is ook zoiets, ik ben twee, drie maanden per jaar misschien op expeditie. Maar goed, daarnaast ben ik gewoon, ik haal mijn zoontje uit bed, ik breng hem naar school, noem het allemaal. Wat op, is die? Ja. Hij is nu 13. Ik heb vanochtend heb ik nog Frans weer zitten met hem en zitten oefenen. Dus ja, welke vader kan er zich permitteren om gewoon, weet je wel, er zijn de meesten die gaan om 7 uur de deur uitkomen, 7 uur s'avonds thuis, als je maar hebt. Ja. Dus, dus in die zin heb ik ook ontzettend veel quality time. Ja. Alleen, het is, het is meer, ja, zeg maar, relatief. Je zit veel meer stretch in. Maar in die brieven staat dus een soort afscheid. Dan. Zeker, ja. ja. Nou ja Dingen die ik... je niet nu al tegen zijn gezicht hebt. Jawel, maar weet je, als ik het over passie heb, hij is nu 13. Hm. Maar de laatste expeditie, ja, als een kind 12 is, weet je, en je gaat hem uitleggen over passie. Ja, wat moet een kind van 12 nou met, met, met, met een passie? Weet ja. je, wij, wij, een beetje dat valt ook niet uit de te leggen. Maar ik, ik, lees, ik schrijf het wel dusdanig uit, ja. dat, dat ik zeker weet, dat als hij 16 is of wat dan ook, en ik zou er niet zijn, en die voorbeelden zijn er natuurlijk ook van klimmers, hoe ongelooflijk trots die, die, die, die, die kind. Zijn, weet je, omdat ja, vader toch een soort rolfiguur was. Hmm. Maar wat vindt hij ervan dat jij dit doet? Ja, vindt hij stiekem vindt hij, dat, uh, vindt hij het tof. Maar mm -hmm. natuurlijk vindt hij het niet leuk als ik weer wegga. Hij zegt nee. ook, papa, je hebt toch al genoeg bergen beklommen. Waarom moet je nou weer een berg beklimmen? Ja, en wat is je antwoord dan? Ja, dat is dus een hele lastige. Want het gaat niet om die top meer. Weet je wel, dat, kijk, in het begin is het ego. Hè, ik moet laten zien dat ik de hoogste berg van de wereld zonder extra zuur kan beklimmen, enzovoort. En de alle Polen heb bereisd en alle wereldcontinenten. Nou, leuk, heb je op een gegeven moment gedaan. Grand Slam noem je dat dan. in, in, in mm -hmm. van De Explorers Grand Slam. Maar ja. Who cares, weet je? Maar voor mij het onderweg zijn met, met die buddy. Weer gewoon samen door het oog van de naald willen kruipen. Voelen dat je leeft. Gewoon trots zijn, of het nou lukt of niet. Weet je? 2018. Maar er staat er tegenover dat je dat thuis niet kan voelen dat je leeft. Dat klopt, want als ik in die geciviliseerde wereld leef, weet je, de deuren gaan automatisch voor me open. Waar, waar heb ik nog spierkracht voor nodig? Waar mm. heb ik nog denkkracht voor nodig? Weet je, alles in de overheid begint ook steeds meer. Waar ben ik nog in dit verhaal? Dus je moet wel voor je eigen. Ja, voor jezelf, ja, je, je, ja, onbeperkt, de onbeperktheid opzoeken. Want je wordt steeds verder aan banden en kaders gelegd. En dat was vroeger al. Hé, werd er maatschappelijk van alles van mij verwacht. Had ik het gevoel, Het zal niet iedereen hebben gehad. Ik had dat wel. En dan word je ergens in een soort keurslijf gedrukt. Maar jongens, we kunnen gewoon onbeperkt. Je kan alles worden wat je wil. Zeker in een rijk land als Nederland. Dus kies voor je hart, weet je. En of je er nou geld mee kan maar verdienen het of niet. Is helemaal waar, Wilco. Je kan alles worden wat je wil. Ja, daar geloof ik wel in. Ja? ja? Ik bedoel, ik geloof dat dat heel ver kan gaan, die wilskracht waar je nu over praat. Maar je moet er ook wel iets van talent hebben. Nee, talent geloof ik helemaal niet in. Nee? Waarom nee. niet? Talent, weet je, Reinhold Messner dat is een van de grootste klimmers in, de, in, in Europa geweest, weet je Dat is de eerste die het lef had om uiteindelijk de hoogste berg van de wereld zonder extra zuur te gaan beklimmen. Terwijl de Medici hadden gezegd dat kan helemaal niet. Nou, hij flikte het, moet je nagen hoe eigenwijs je moet zijn. Maar goed, ja. die man die hebben ze gezegd, ja, die is heel speciaal, dat kan niet anders. Je moet uh, extra grote bloedlichamisch, weet ik dan. allemaal. Hij is weer helemaal doorgemeten. Hij is gewoon, gewoon een average guy, weet je wel. En... Zo voel ik mezelf ook. Alleen waar ik wel in geloof is dat je ergens voor kiest en doorzettingsvermogen uiteindelijk ergens probeert te komen. En talent, ik denk dat talent je juist in de weg zit. Want kijk naar de grootste talenten die verspillen het vaak omdat ze gewoon ja, andere domme dingen doen. Omdat ze het talent zit je iedereen in de weg als ik jou zo hoor. Het gaat te makkelijk. Kijk naar de jongens die Aanleg voelen. talent, het speelt ja, allemaal niet. Aanleg, weet je je moet je gaat natuurlijk je moet doen waar je goed in bent waar mm. waar je goed bij voelt en dat heeft natuurlijk Maar wat is dan ook het verschil tussen aanleg en talent? Ja, kijk, als ik het weer met school vergelijk, had je jongens die hoefden niet te leren, weet je wel. En die, of meisjes, en die haalden goede cijfers. Die hadden mm -hmm. blijkbaar talent. Nou ja, ik bedoel, ik had dat niet. Ik moest gewoon daarvoor knokken. En ik geloof veel meer in dat knokken dan dat je de talent hebt, waardoor het te makkelijk komt aanwaaien. En je met de free time die je hebt, verkeerde dingen vaak gaat doen. Ja. Yeah. Wint je over na te denken hè? Nou ja, ik zit er even over na te denken. Kijk, ik had al vanaf mijn twaalfde droom dat ik dit wilde gaan doen. Ik wilde dan de beste sportpresentator van Nederland worden. Nou ja, mooi voorbeeld toch? Ja, maar... Er waren ongetwijfeld jongens die veel meer talent hadden dan jou. Nou, dat denk ik ook wel inderdaad. Ja. En, en ik, vind echt, ik vind het echt een denkfout. Want het wordt zo vaak op talent. Wat is jouw talent? Ja, ik geloof veel meer in van waar voel je je goed bij en waar, waar, waar heb je plezier in? En maak dan van die, van die acht en tien. Maar wel door... door, door He, natuurlijk, als je, een als, je, als je een zesje bent, ja, dan, nou, dan weet ik niet of je een tien kan worden. Maar volgens mij als je een zesje bent, dan heb je ook niet het geluk daar liggen. Dan, dan voel je je niet in je kracht zitten. Maar als je ergens een achtje in scoort, dan denk je, oh, ik ben daar best goed in. Nou, als je, daar, als je dat echt wil jongen, denk er goed over na. Ja, maar nou. dat achtje is dan toch het talent? Wat er al in zit. Ja, maar goed, ik waar komt dat, dat afje dan vandaan? Talent dat is een heel moeilijk inderdaad. Precies, ja. is, is ook zo. Maar goed, je, je voelt wel een beetje wat. Ik, ik, vind, ik vind talent is, is een beetje uh, ja, overschat, vind ik, maar goed. Maar kijk, eigenlijk wilde ik het liefst topvoetballer worden. Maar ik merkte dat ik op mijn twaalf dat ik daar niet goed genoeg voor was. Dus het ene leukste was, sportpresentator worden. Dus, maar het liefst was ik topvoetballer geworden. Maar als ja, ik jou dus... hoor zeggen, dan, dan had ik dat dus ook kunnen doen. Ja, had dat wel moeten kunnen lukken, blijkbaar. Maar dat kan dus niet. Want dat ik, weet had, dat, je dus ik niet. had dat. Nee, nou, dat ik, weet nee, je dus ik, geloof niet. Geloof mij, ik train me echt elke zeven dagen. Nee, week nee, week nee. nee, maar, dat het, nee ja, maar, zo maar vond je het denk... ook leuk? Ik vond vervoetballen fantastisch. Ja, ik had niet, niet genoeg talent en ja, we met kijk, wij dat is ons zoals we opgevoed de maakbaarheid gedachten. Weet je wel dat we alles kunnen dat dat is natuurlijk. Kijk, ik, ik wist ook niet of ik het zou zou redden, weet je. Wel? En ik ben nog steeds niet, uh, weet ik veel, uh, de, de grootste klimmer, helemaal niet. Dus alles is relatief. En wat is de grootste voetballer? Ik heb geen idee, ik heb sowieso geen verstand voor voetbal. Ja, maar weet je, maar eigenlijk Maradona, maar, maar, uh, maar ik geloof echt dat uiteindelijk gaat het ook helemaal niet over het voetballen of het gaat ook niet over een bergbeklimmen zijn of waar het om gaat, is of je natuurlijk gewoon... Ja, dat klinkt altijd zo zweverig, maar uh, happiness is het vaart, dat je gewoon denkt dat je dankbaar kan zijn. Dat Je zegt joh, ik heb alles uit het leven gehaald, ah, alles dan. Voor jou wat voor jou, het kan betekenen dat je niet <tus> de beste wordt, maar op jouw niveau word je de beste van wat je uit je talenten haalt Dat ja, is wat je schetst. Ja, ja, dus ja, en dan dan ja. moet je dan ook een bepaalde tevredenheid mee hebben. Nou, bepaalde tevredenheid, dat is je maximale tevredenheid, ja. want hoe, hoe moet ik nog meer tevreden worden dan dan wat ik al ben? Kijk, ik heb, ik heb, ik heb een aantal van die 14.000s beklommen. Moet ik ze dan allemaal zou ik dan meer tevreden zijn? Nee, dat, dat, dat als je jong bent, denk je dat misschien, want dan krijg je die stempel. heb ze alle 14 gedaan. Maar joh, dat, dat boeit me helemaal niet, omdat ik andere dingen ook belangrijk vind. bijvoorbeeld uh, met mijn zonen bezig zijn. Ja. Nou goed, en dat, dat, dat heeft voor mij dan ook zoveel waarde. en dat, dat weeg ik dan af. Weet je, en, en maar dan, dan haal ik nog alsnog het maximale eruit. Dus wat het maximale is, dat bepaal je natuurlijk zelf. En ik ja. denk dat als jouw leven in een keer een, een, een, een, kent, een, een kanteling krijgt, om wat voor redenen, ook, omdat je vrouw ziek wordt of weet ik het wat, dan, dan, dan weet je op een andere manier, denk ik, een veel diepere uh, laag aan te spreken in je leven, waardoor je hopelijk. Uh, ja, heel, ja, maar heel ik wilde eigenlijk is. het winnende doel voor het Nederlands zelf al maken, hè? dat is er niet van gekomen. Dat nee, maar ik nog je steeds, dus ik er je ook je nog, nog steeds over. Ja, maar. Maar de vraag is, aan het einde van de rit, hm? je bent hopelijk nog niet aan het einde van de rit, dat als je terugkijkt niet, op je leven, wat zou, waar heb ik nou meer waarde gecreëerd? Mm -hmm. ja, dat is absoluut, ik heb natuurlijk uiteindelijk mijn, mijn, mijn tweede droom gevolgd. En die is ja, maar jij gelukkig. noemt het je tweede droom, maar de vraag ja. is achteraf is van, nou ja, ik, misschien heb jij op deze manier wel veel meer bereikt. En bereikt met waardecreatie, ja. uh, voor veel meer mensen, een zaadje geplant, uh, weet ik het wat. Dan, dan, dan, dan dat maar... je één van de zoveel voetballers zou zijn geweest die ooit een belangrijk doel te worden. En nou, binnen de zelf in de finale had ik in mijn hoofd geschrikken <laughs> van het WK. Even kritische vraag, wat is jouw waarde dan naar de wereld geweest door het beklimmen van die bergen? No, sorry? Zeg maar, je hebt het over, over de waarde die ja. je brengt aan ja. de wereld, maar wat is de waarde die je brengt als je zelf bergen gaat beklimmen? Doordat je uiteindelijk uh, nou ja, meer zeg maar, uh, van jezelf, maar ook natuurlijk van, van, van de wereld, je, je, je komt natuurlijk alle culturen tegen, weet je, je reist de hele wereld over, dus ik heb werkelijk van bittere armoede tot, nou ja, noem het allemaal maar op, klimaatverandering, ook zo'n mooi voorbeeld natuurlijk, dat waren we in al uh, nou, van onder de indruk. Maar bottom line, uiteindelijk, ik geef nu bijvoorbeeld ook heel veel presentaties, nu wat minder, ja. uh, maar uiteindelijk blijkt blijkbaar uh, kun je wat vertellen, wat mensen, nou ja, ja. waar ze iets mee kunnen. Wat je echt zegt, steeds dat ja. beperkte. dat is wat jij probeert daar ja. te gaan. En Ja. En over te brengen. En uiteindelijk ben ik nu ook bijvoorbeeld, ja, wel heel lang aan het knokken voor, voor, voor Antarctica, zeg maar, omdat Antarctica is ons on, ons laatste ongerepte continent, hè? anderhalf mm -hmm. keer groter Europa, mm -hmm. en niet zozeer. Alleen maar voor het continent, hè? want dat is wel bijzonder. Dat is van niemand. Achter de schermen wordt daar natuurlijk alweer voor gevochten. Maar wat daar zo belangrijk aan is, dat is onze grootste zoetwatervoorraad van de wereld. Mm -hmm. nou, die gro die zo grootste zoetwatervoorraad die is aan het smelten. Dat weten we allemaal. Nou, als je dat doorrekent, dan is dat echt echt mindblowing, ik bedoel het gaat zes keer harder dan onze wetenschappelijke model aangeven en als dat werkelijk zou smelten en niemand, niemand laat dat op zich indre, uh, inwerken maar dan zee, stijgt die zeespiegel 53 meter wereldwijd, Tja, ongelofelijk dus gedacht, ja. hoe kunnen wij nou denken dat wij het allemaal in het snotje hebben, dat we allemaal slim zijn, en we allemaal yeah. start-ups, dat is allemaal bullshit jongens, laten we nou eens in godsnaam weet je wel, stoppen met de dingen waarvan we weten dat het niet goed is en dat ja. weten we allemaal. Maar we doen het op de een of andere manier niet voor de quick win. Hoe kunnen we nou elkaar op de een of andere manier... Ja coachen, hè? Op, op een gegeven moment ook een soort sport van maken, dat fun wordt, om gewoon elkaar daarop aan te spreken en de goede dingen te doen. Nou, dat, hoe, kom, hoe kom ik eraan? Dat heb ik nooit op, op school geleerd. Maar dat leer ik wel, omdat ik in die wereld die bergen beklim en natuurlijk, ja, gewoon zie wat er gebeurt. Ja, het is wel van rust wat je zegt. Het grappige is, we praten erover, we gaan straks weer in de auto en dan denk ik, oh, wat ja. een heftig verhaal en we gaan weer door. Ja. Dus hoe gaan we dat veranderen dan? Nou ja, weet je, ik rijd <coughs> dan ook wel elektrisch sinds 2013, weet je, ik okay. heb mijn huis natuurlijk helemaal energie neutraal, allemaal dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook omdat ik het kan doen, Mm. Maar het geeft wel aan, ik probeer, weet je wel, water, ik, alles wat ik, kleding, weet je, alles mm. probeer ik aan, wat ik kan bijdragen. Maar wat nog belangrijker vind ik is dat, spread the world. Dus de, je hoeft maar één persoon op die dag te spreken waarbij je dat zaadje plant van, joh, en dat probeer ik die bedrijven ook in mee te nemen. En die bedrijven willen allemaal wel, alleen het is het gewoontegedrag, want dat is natuurlijk ons in ja. de weg. Ja, welke verroeien je, je? bent je eigen businessmodel eigenlijk nu, Dat is je dat je geld nah, ook mee. Ja, ja, dat, ja, maar dat is ook gewoon spelende wijze gekomen, want bedoel, ik ik heb daar natuurlijk nooit voor gestudeerd. Alleen nee. omdat het je passie is, ja, een beetje ontstaan er dingen. En dat is wat ik bedoel met talent, weet je, dan, dan ga je dat van tevoren al proberen in te vullen. Terwijl als jij gewoon doet waar je gewoon in gelooft, dat het mooie is dat je kunt de, out, de output, de uitkomst, kun je nog niet voorzien. Want je bent iets aan het doen waar je zo goed in bent, nou geloof mij, als je daarvoor kiest, dan komen er morgen en overmorgen komen de dingen op je pad, die kunnen wij nog helemaal niet overzien. En zo ben ik dit ook gaan doen en als ik terugkijk denk ik, wauw, ik ben ooit gewoon met bergbeklimmen begonnen waarvan ik een soort zwart schapende familie was en iedereen dacht van, weet je, die jongen die wordt nooit volwassen en moet je nu kijken. En nu hmm. zeggen mensen, wauw, hoe heb je dat gedaan? Ja. Geen idee, gewoon maar hard gevolgd en eigenwijs ja. genoeg geweest. Die om... tenen kwijtgeraakt. Ja. ja, maar weet je, dat is het dat is, dat is, oh, ja, risico <coughs> van het vak. En oh, okay. weet je, natuurlijk, als ik een kruisje had moeten zeggen, dan was ik niet op die expeditie gegaan en had ik meteen nog gehad. Maar wat ik ervoor terug heb gekregen, ik kan dat niet voldoende uitleggen. Wat, wat, ja, wat een rijkdom. En nogmaals, als het een, dat is natuurlijk niet uitruilen. weet je Of nou, ik, ik offer meteen op en dan krijg ik daarvoor. Maar het is wel risico's nemen in het leven, waardoor je het leven leert kennen en uiteindelijk ook trots wordt en dankbaar wordt op. Op het leven wat je gegeven je zit, al een hele tijd naar zijn voeten te kijken. Ik van het nou, je moment Dat, het zien, dat hoor. jij binnenkwam, ik zag je aan Ik heb zo gezien, ik had een, gekeken. Je had een filmpje gekeken. Maar ik vraag me dan: oh, je hebt er ook niks in zitten dus. Nee, nee, daar geloof ik ook niet in. Ik ben heel trots op mijn voeten. Jullie vinden natuurlijk. Een, een, een, een, nou, die andere is net zo er zit ook niks in. Maar Hoe kan je dan wat er? Kijk, we kijken gezicht, nu voor de mensen die luisteren, dit is, het is het. letterlijk een voet. En dit, het zijn echt precies benen. de tenen eraf. Ja, de, en, en, en scharniertjes nog een stukje. Scharniertjes? Ja. ja, dus een soort Als, als, ik, als, als, als wel, ja. alleen maar mijn stukje ervoor dan weet je wel, het voorkantje bevroren is, dan knijpen ze dat weer dicht en dan kun je nog een klein beetje zo. Oh, uh, ja, want jouw klauwen. hele, hele, hele tenen zijn maar er ik inderdaad aan. Dus, dus ik kan nul afwikkelen. Ja. Dus ze zei tegen mij ook, ja, je kunt niet meer hardlopen, je kunt ook geen bergen beklimmen, want deze huid hebben ze dan getransformeerd van mijn bovenbeen, zeg maar. Ze dus hebben een stuk huid teruggezet. Ja, want ze zat gewoon te weinig huid, dus ze konden er niet dichtknijpen. Oh. Dus, ja, nu ziet het er alweer heel mooi uit. Maar het is, ja, het ziet er op zich niet alsof heel verkeerd uit. Als ik de voorkant eraf had nou. getrokken. Maar goed, ik, liep, ik loop weer hard. Ik, maar berg, ik ze zeggen ook altijd weer. dat je zonder tenen geen evenwicht hebt en zo. Dat klopt, en dat heb ik dus wel. Dus, hoe kan dat? Dus, nou, is dat ja, gewoon dat, training opnieuw ge leren weet, lopen? Dat, ja, maar dat is dus de natuur. Als je dus gelooft, kijk, ik zat in het militaire Revalidatiecentrum. Eh, zat ik ook, laat ik zeggen, eerst in een of andere ik zal geen namen noemen. Dan zeiden ze tegen mij, nou meneer, kun kunt niet meer hardlopen, kun je niet, niet meer klimmen. Mijn wereld stort natuurlijk in, dus ik zat aan een potje te janken. En toen kwam een, go een goede vriend van mij naast mijn bed, weet je, en die zei van, je moet gewoon in een ander verhaal geloven. Mm -hmm. dus ja, maar wat verhaal dan? Hij zegt: nou dat, dat, dat, er gewoon wel een, een, een, dat je gewoon wel weer kan klimmen, dat je wel kan hardlopen. Ik dus zei, ja man, doe normaal, dat kan gewoon niet, ik heb geen tenen meer, weet je. En Op dat, dat moment geloofde jij er ook niet meer in dat dat zou gaan lukken? Nou ja, heel zachtjes begon mijn geloof te kantelen. Weet ja. je? Dus ik ging ook boeken zoeken weet je, van mensen die er natuurlijk ook dit soort dingen hadden. Dus ik uiteindelijk in een Australische klimmer ook, die ook uh, bij de uh, voorkant. En die klom er in Himalaya. Ik denk, godverdomme, als hij het kan, dan kan ik het ook. Ja, ja, ja. Nou, en vervolgens ben ik door een omweg bij het re uh, Militaire Revalidatie terechtgekomen. Ook weer zoiets. Kom ik daar binnen, ik vond dat het heel erg was met mij. Hè, want ik want liep meteen... je toen of zat je toen in een rolstoel? Nee, ik zat toen nog even in het begin in een rolstoel. Mm -hmm. En dan zie ik gewoon jongens van 19 jaar uit Oerisgan zonder benen binnenkomen. Wat zit ik dan te bazelen dat ik meteen tenen kwijt ben? En die oh. jongen die lachte gewoon en ik dacht wat is dit joh? Mm -hmm. En we gaan gewoon aan het werk met een team, weet je wel, instrumentmakerij, psychologen, weet ik het allemaal. En binnen een half jaar liep ik mijn eerste halve marathon weer dat maalt ook echt ja half van maar dat was niet om te laten zien weet je, hoe geweldig ik ben maar dat is om aan te tonen wat, wat de kracht van mensen is wij zijn allemaal unieke wezens met uniek dna mm -hmm. en wij hebben het in nederland over de gemiddelde nederlander ja. fuck you ja. weet je ga ze in je ja, kracht ga ze in je ga in jezelf geloven, je geloven. Stippel <coughs> is uit wat je echt wil Weet je, en we hebben jaren genoeg. We onderschatten wat we in een week kunnen doen, maar we overschatten. Of We overschatten wat we in een week kunnen doen, maar we onderschatten wat we in een, in een jaar voor elkaar zouden kunnen krijgen. Dus als we met elkaar besluiten, jongens, daar gaan we voor, dan krijgen we dat ook voor elkaar. Maar nog heel even terug, want kijk, even nog naar het moment dat die tenen dus... Uh, eigenlijk af. Voor. Jij hebt twee mm -hmm. de graad 2 beklommen. Jullie hebben de top bereikt. Met, ja. En je had net je meerdere culturen ontmoet. Je. Jullie waren geloof ik ook met een team van Chinezen, oh, Italianen. Uh, ja. en jij was met Cas. Ja. Uh, en toen hadden jullie besloten om dat samen te gaan doen. Dus uh, met touwen, allemaal. Ja, het, het is heel kort. jullie hadden 400 meter, meter bij, die hadden 200 meter bij, weet ik het, het allemaal. Elf is omgekomen. En ja, en, ja en dat maar dat is... terug, jullie waren de top, hebben jullie bereikt. En de terug Klopt. ging het mis. Ja, en waarom ging het mis? En dat is echt super exceptioneel. Onze touwen, die we met zoveel moeite hadden aangelegd in de bottleneck, een heel moeilijk stuk. Die voorafgaande expedities al die jaren daarvoor nooit deden. Want die zeiden allemaal dat kan niet. We hadden een speciale touwen laten ontwikkelen. Ja. Dat hadden wij dus wel gedaan. En we komen terug en die touwen waren weg. Hoe kan dat? Ja. Inderdaad, hoe kan dat? Wat dat denk is, je. Dat kan je niet. Ja, zoek de gij zult vinden. Want wij dachten, we zitten niet goed. Ja, is het meest logische uh, ja, conclusie. Ja, ja, tuurlijk. Nou, we hebben ons een ongeluk gezocht. We hebben de hele nacht een bivak gauw bij min 30, zonder eten, zonder drinken. En de volgende ochtend kwam de zon op en we zijn weer gaan zoeken. Ja. En er zijn jongens natuurlijk in die nacht die zijn door gaan zoeken. En die hebben gewoon, ja, die zijn over de rand gekukeld, zijn de verkeerde kant naar beneden gedaald. Uh, nou, wij hebben toen een biefak gemaakt. Volgende dag weer zoeken, weer ging touwen. Ja, dat. dat maar wat gaat er dan niet. door je heen? Ja, ik, ik word er nu weer opgewonden van. Gewoon totale frustratie, jongens. Dit, dit kan gewoon niet. We hebben, dit, we hebben het zo goed voorbereid. We hebben die touw. We hebben alles, alles klopte. Dit, wat, hoe kan dit, weet je Dus je kijkt letterlijk de hemel in. Van god, hoe, ga, hoe kan dit, weet je Ik mm -hmm. was net vader geworden. Mijn zoon was zeven maanden oud. Dus, je weet bent je, met een zoon van zeven maanden oud K2 gaan klimmen. Ja, ja, maar ja, goed. daar zit, zit ook weer een verhaal aan vast. Ja, maar ik goed. we nu even. Benieuwd. Gaat ja. door. We, zijn daar, we zitten nu met jou op die berg. We zitten, ja. Dus, nou goed. En ja, dus nou, uiteindelijk, uh, volgende ochtend word ik sneeuwblind. Omdat ik de, vaak die, de, de, de bril van mijn neus had gehaald. Omdat ik het in de verte dag beter te kunnen zien. Nou, sneeuwblind te krijgen we ontzettende steek in je ogen. Nou ja, ik, ik wist gewoon nu: is het to be or not to be? Dus ik ben gewoon zomaar ergens naar beneden gegaan. Er kan geen helikopter komen. Hè. Dus er uh, mm -hmm. dus, dus, gaan reddingsteams kunnen omhoog. Het was je eentje op dat moment? Ja. Nou, nou, toen waren we nog met z'n drieën, dan okay. hadden we net dat bivak gemaakt. En toen werd ik sneeuwblind en toen zei ik, ik moet naar beneden. <kijst> en, en je bent al zo radeloos. Kijk, mm. in het begin discussieer je nog, maar op een gegeven moment zegt niemand meer wat. Nee. Je zit in de overlevingsmodus en op een gegeven moment loopt de een links en de ander rechts op. Dat is gewoon ons overlevingsinstinct, dat heb jij ook. Dat kun je niet voorstellen, mm. maar als hier brand uitbreekt, dan weet je niet wat je gaat doen. De een die zegt, ik ga hem nog redden en de ander die, die, die loopt zo hard als het me kan het, het gebouw uit. En het is mm -hmm. allebei goed hè. Mm -hmm. Maar goed.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 Uh, je accu is leeg, je blijft daar, je vriest in, klaar, over. Doet verder geen pijn. Maar ik ben er een half uur later, ben ik gewoon weer wakker geworden. Hoe kan dat? Nou, dat is al heel interessant, want ja. mijn zoontje heeft ongelooflijk liggen gillen op dat moment dat ik verdwenen was. En als je die tijdslijn over elkaar heen zet, dan, dan, dan is er precies dat moment geweest dat ik weer wakker wordt. Nou, dat, dat is heel Jeetje, ik krijg hier helemaal kippenvel van. Nou, ik sta op en uiteindelijk, om een lange verhaal iets korter te maken, het lukt mij om toch van die bergen af te komen. Maar goed. Hoe, het? Was het, Hoe lukte zei, het? Geen kant het? Ja, en... Ik kon geen kant meer op en uiteindelijk heb, heb ik, ik een, een soort sneeuwgoot, wat er gewoon een lawinegoot is, waar alle sneeuw zich verzamelt ja. en wat dus ook gebeurd was, want dat was waarom onze touwen uh, waren verdwenen. Die okay. waren gewoon door vallende ijsblokken vernietigd. En niet ja. een beetje, maar gigantisch. Ja. Alleen het gek is, niemand heeft ooit wat gezien of gehoord. Niet vanuit het basiskamp aan okay. die berg, niet op die berg. Dus als jullie het maar verteld hadden, dan kan je een nieuw plan maken. Maar als niemand het vertelt en niemand weet het, dan zit je gewoon voor een nieuwe situatie. Mm. En dat is wat er continu in deze wereld gebeurt. Wij proberen de wereld te voorspellen aan de hand van ervaringen uit het verleden. Ja, bestand bestand jongens, situaties, die ervaringen die hebben we niet meer. Er gaan dingen op ons afkomen, neem dat hele covid gebeuren, maar dat is nog maar het begin. Dus we zullen nu toch echt een keer moeten gaan, gaan acteren met elkaar. Ja, ja. Goed. Maar goed, die groot die was daar opeens. Die groot nou nee, die was daar wel, alleen het was heel simpel. Toen ik die zag, dacht ik, ja weet je, dit is levensgevaarlijk. Ja. Ik heb drie opties, of ik blijf zitten, dat is geen optie. Nee. De tweede is dat ik het risico neem om hem te nemen. Maar ja, een grote kans dat ik natuurlijk naar beneden val. Ja. Nou ja, goed. En, en de derde optie is ja, afwachten. Weet je wel, zitten en misschien verandert er wat in die hele situatie. Nou, dat heb ik in de eerste instantie gedaan, totdat ik dus bewusteloos voel. En toen ik uiteindelijk weer bewusteloos kwam, dacht ik: ik heb geen, ik heb geen keus. Nee. Dus toen dacht ik dan, heb ik: dan is het volgende het geval. Ik ga het risico nemen als ik geluk heb. Nou ja, dan, dan haal ik het. Als ik iets minder geluk heb, dan val ik halverwege naar beneden. Hopelijk breek ik alleen mijn benen. Dan kan ik nog steeds kruipen. Um, of ik heb gewoon pech gevallen in één keer en is klaar. Ja. Maar ik had geen keuze, dus ik ben nee. gewoon eraan begonnen. En ja. wat, wat ging er door je heen op dat moment? Was je dan zeg maar, was je vastberaden? Was je bang? is nee, je... zit je tot in je keel. Je, je, je strot is uitgedroogd. Je zit voor de derde dag, weet je, bij min 30 op een hoogte. Weet je, waar een mens niet al kan overleven zonder extra zuurstof, zonder eten. Dus je, weet je, je leeft vanuit een soort overlevingsinstinct. En je ik had bedoel... geen spijt als je daar aan begonnen jo, was. Ik je toch even toch nog terug hoor? Want ik zit nu mee uh, helemaal in dat moment. Ja, ik het... wil gewoon even weten wat hij dan voelt op zo'n moment. Ja, en of nee, je nee, dat dan nog leuk maar, vindt. I, of dat je dan spijt krijgt. Je bent. Ontzettend boos. En dat is wat me, denk ik, ook op de been gehouden heeft. Ik heb adrenaline gekregen van die boosheid. Van die, want ik was zo. Weet je, hoe kan dit? Weet je, hoe kan? Hoe. Ik, ik begreep het gewoon niet. Weet je, je kunt er gewoon niet bij. Nou, dat heeft me mogelijk energie geven. Uiteindelijk ben ik eraan begonnen en ja, het, hier is zonder rugzak weet je uiteindelijk stapje voor stapje met, met Adeline tot nou ja je wil het niet weten en elke keer buiten adem weet je en ook elke keer denken als je tussen je benen doorkeek, van ja dit dit dit dit dit, dit is nog zo'n lange weg ik het is onmogelijk maar gewoon toch maar weer moet verzamelen toch maar weer gaan ik heb een hele dag erover gedaan wat ik denk ik nou in normaal geval misschien anderhalf uur omhoog had geklommen. Dan ben ik ben, ben ik echt een dag bezig geweest om dat zeg maar veilig naar beneden af te kunnen talen. Nou, dat is gelukt, dat is echt een godswonde. Want toen was ik er natuurlijk nog niet. Heb ik Weer een bivak moeten maken. Nou goed en uiteindelijk de volgende dag zeg maar bij de kamp 3 te bereiken en daar waren we baartjes. en uh, nou, uiteindelijk moesten we nog de berg af en ja, dat je dan onder aan de berg te constateert dat je tenen bevroren zijn. Ja, hoe cares. Weet je, het is een godswonde want er zijn ja. elf anderen kunnen het niet navertellen. Dus weet je, ja um, dus snap je ja, hoe dankbaar toen, je bent? Dan, dan denk je, nu stop ik ermee toch? Lijkt mij mm. toch? <laughs> ja ja, ja dat zou, zou ik uh, toen uh, in we dat gaswatt al op. hebben gedacht, maar... Ja. ja, maar dan zou ik ook moeten stoppen met autorijden of stoppen met andere dingen die risico's in zich hebben. Ik, weet ik vind je? het zo en grappig dat, dat jij het vergelijkt met zijn zijn mannen die worden dan vader die stoppen met motorrijden. dus is dan gevaarlijk ja, voor ja, het gezin. Ja, maar de verongelukken er meer in een bus of in een vliegtuig dan op de motor. Ja, nee, dat is waar. maar Je hebt net gezien dat elf mensen om je heen zijn omgevallen. Ja, maar ja. ja dit lijkt weer alsof dit dagelijks of voorkomt. Maar dit is het enige. Grootste bergsportdrama uit de hele klimgeschiedenis. Dus dit is echt, dit is zo over de top. Ik heb al die boeken gelezen, weet je, en ik heb altijd gezegd, dat overkomt mij nooit, want en dan vul je een hele lijst voor jezelf in. Hè? Van, wij hebben goede sponsors, we hebben veel ervaringen binnen het team, we hebben dit, we hebben dat. Ja, en dan overkomt het je wel. Dan sta je met een bek vol tanden Maar dat is hetzelfde als je in een hele veilige auto gaat rijden en denkt van uh, en ik drink niet en ik ben altijd alert en weet ik het allemaal. Ja, maar dan hoef je maar een, een of andere mafkees op de linkerbaan te zitten. En zo is ook klaar. En hetzelfde geldt met met met met op andere vlakken weet je risico's die we met het grootste gemak nemen ik noem net zeg maar al dat dat slecht eten van ons en en dat weinige bewegen en al die burn-outs mind you als ik die getallen zie obesitas help mm. ja mm. ik dat herken ik heel duidelijk wat je nu vertelt. en even. dan denk ik jongens dat kunnen we gewoon daar hoeven we toch geen rocket science voor voor te doen. is dat is gewoon een beetje gezond leven en een beetje normaal ja doen. daar ben ik het super mee eens hoor 100%. En, en als je het dan doet, prima, maar loop dan ook niet te klagen en wees dankbaar, weet je. Maar vervolgens zijn we even de klagen, de hoe zeg je dat? Meeslagende volk klagende ja. Tegelijkertijd zijn we blijkbaar ook heel gelukkig. Maar wat ik wil aangeven, het ligt allemaal in your hands, weet je. Die onbeperkt leven is een mindset. En Zo. natuurlijk weet je wel, niet, er zijn uitzonderingen, dat echt wel. Maar even voor de, gro de grote meerderheid, echt. Ik vind het een heel mooi slotwoord dit met, voor leven, met is een mindset met, nog heel even met wat voor gevoel kwam je toen thuis bij vrouw en kind? Nou ja, weer heel dankbaar. Dat ik het natuurlijk gewoon dat ik goddomme, want joh, dat ik mijn zoon weer terug zag, dat is natuurlijk het grootste geschenk. En dat is ook zoiets als ik naar hem kijk, dan kun je je voorstellen dat ik heel anders naar hem kijk dan dat ik zonder deze ervaring naar hem had gekeken. Hij heeft mijn leven dan nog wel leuk, want, hij heeft mij het leven gered. Dankzij hem ben ik er nog, weet je, dus, dus dat, dat is dat is. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is zo van, van een stukje spiritualiteit. Wat denk je echt dat hij jouw leven gered ja, heeft? Ja, zeker weten. Want hoe kan het zo zijn dat het precies... En dat is ook nog hard te maken. Hè? Want we willen natuurlijk altijd dat bewijzen. Hè? Dat als iets trilt met een bepaalde frequentie... dan kan het 10.000 kilometer verderop... met exact dezelfde frequentie staan te trillen. Daar is informatieuitwisseling. Hè? Dat, dat heeft dan met de kwantummechanica te maken. Maar ik, dat, dat, dat is iets dat is er. Maar iets wat we niet zien... Sorry, wat we niet zien, dat geloven we niet. Maar alles is energie. En energie zien we nou eenmaal niet. Dat is wel mooi dus als je daarin dit. kan geloven, joh, ja. dan zijn er wonderen die liggen voor het oprapen. Alleen we zien ze niet. Nou maar jij ziet ze wel, niet iedereen ziet ze, daar komt het eigenlijk op neer. <laughs> nou ja, als je zegt ik, ze zijn er niet, dat is geloof dan, dan misgun je jezelf dus de wonderen die er wel kunnen zijn. Ja. Dus geloof ja. er gewoon in. Ja. En ja. trek ze aan. Even geloof erin. Hey, ik meen het trouwens, ik geloof er ook wel in hoor. Moet ik me je ook toegeven. Ja, maar dat, dat we... is de grap. Ik. Ik heb het idee dat iedereen een stiekem in onderbuikgevoel wel over gelooft nee, Ik zeg het u. Ja, maar goed, ik, ja. Eh, de meerderheid. heel ja. veel van die mannen, of, of vrouwen, weet ik het, maakt niet uit. Maar, ja. ik, dat, maar we worden er niet mee opgevoed. We, worden nee. ja, we staan we, niet voor open vaak. Nee, dat maar is het we krijgen krijgt ja, krijg ook niet echt mee, inderdaad, rekenen, rekenen, tot waar. Rekenen, talen, weet ik het allemaal. Laten we daar uh, ja. iets meer over, over, over dit soort uh, zaken hebben. Ja, daar ben ik het wel echt mee eens. Maar het leven zonder die bergen is ook fijn, hè? Want ik... ja, nee, want wat ik voor het... mij de bergen zijn, zijn, is voor jou waarschijnlijk voetbal. En ik weet niet voor jou, meidje, maar zo hebben we hopelijk allemaal iets. Bier drinken, nee. Nee, maar goed, weet je, het maken... zijn mensen ze hebben wel eens gezegd, eh, hadden ze kritiek op mij, dan gingen ze even, even kijken wat, er, wat die man van hield. Nou, die, die had dan als hobby van die schoothondjes met van die strikjes naar die wedstrijden. Mm. Ja, sorry, ik kan er heel flauw over lopen doen, maar als dit nou die passie van die ja, man daar is. daar ben ik het super mee eens, dat vind ik dus ook. Nou ja, maar dat, maar, en zo hoop ik dat we allemaal een paar hebben en alleen probeer je wel te verwonderen over wat andere mensen doen, in plaats van gelijk ja. daar weer met een vinger naartoe te wijzen. Want dat, dat, dat heb ik ook gedaan en ik hoop dat wat minder te doen. Want het is zo makkelijk, weet je? Is dat ook zo'n levensles die je hebt gekregen? Zeker, zeker, zeker. Weet je, als het gaat over dat vind ik, daar stoor ik me ook ongelooflijk aan. Dat, weet je, we zetten mensen zo snel weg. Maar ik kan je vertellen, in die internationale expeditie, daar zaten ook Koreanen. En in Koreanen zeiden wij, daar werken we niet mee samen. Want die denken heel anders. Allemaal hiërarchisch, ouderwetse in onze mm -hmm, ogen. Mm -hmm. Maar ik kan je wel vertellen, toen de mensen verdwenen waren op die berg, stonden we wel zij aan zij. Namelijk omdat we één doel hadden, en dat waren mensen van die berg te halen. Ja. En dat wil, dat wil ik zeggen, die vluchtelingen of wie dan ook, weet je, wat zou jij doen? En geloof me, zij kunnen voor jou het leven betekenen. Mm -hmm. Alleen, we zijn op de een of andere manier... Zijn we zo ver weg van, van die verbinding zeg maar, en van wat andere mensen zouden kunnen betekenen voor jou of voor de wereld, dat, dat, dat, ja, dat we onszelf groter maken terwijl we niks meer of minder zijn. Ik dat je het mooi omschrijft allemaal ja, en, prachtig. En bedoel, Het is ook met dezelfde passie die je volgens mij gebruikt als je een speech houdt ergens, maar het is nog steeds vanuit je hart als ik het zo of hoor. Of als allemaal. je een berg ja, klimt. Dat, ja, en dat <laughs> hebben die bergen mij dus gegeven, want ik heb dat op school, ik heb ook een HTS gedaan, ik heb zelfs een universiteit twee jaar nog, ik heb daar geen reet geleerd. Hmm. Nee. Ja, technisch ja. en cognitief, maar ja. over het werkelijk, en dat heb Klinkt ik gewoon in me. de berg, in de natuur. En nogmaals, niet iedereen hoeft de berg in, maar ga wandelen. Hmm. Dan voel je, dat hebben we allemaal gezien met corona, hmm. wat het met je doet. Ja. Je we zegt, moeten meer die natuur opzoeken. Onbeperkt leven is een mindset, dat is eigenlijk de conclusie, daar ja. kun je alles zelf aan doen. Zeker, en ja. onbeperkt in de natuur bezig zijn maakt het mooiste in een mens los. Nou. Ontzettend bedankt voor je verhaal ja. En ook je energie trouwens die erbij houdt. Jo, ja, dankjewel. Ja, ik, ik vind dat fijn. Hè? Ik bedoel, het is uh, nou ja, ook waar ik lol in heb. Maar ja, nogmaals, ik geloof echt dat als je mensen, mensen zijn goed van zichzelf. Alleen we moeten elkaar even wat meer uh, nou ja, coachen of in ieder geval prikkelen. prikkelen, ja. prikkelen. En tot zover weer een aflevering van uh, Onbeperkt. Je kunt het overal bekijken natuurlijk. Maar dat heb je gedaan bij deze, want anders had je hem niet gezien. We zijn binnenkort weer met een nieuwe aflevering van deze podcast.